In deze video laat ik je zien hoe je al je binnenkomende e-mails kan doorsturen naar één bepaald mailadres. Ga naar Gmail en klik op de instellingen. Ga daarna naar het kopje doorsturen en pop slash Klik op een doorstuuradres toevoegen. Vul hier het e-mailadres in waarna jij al je berichten wil doorsturen. Klik hierna op volgende. Klik daarna op doorgaan. Er wordt nu een bevestigingscode verzonden naar dit mailadres. Aangezien ik de eigenaar ben, ga ik de mail er even bijhalen. Ik heb hier de mail voor me die Gmail zojuist heeft gestuurd. Hierin wordt gevraagd om op de onderstaande link te klikken om toestemming te geven dat mijn mails hierna worden doorgestuurd. Ik klik op de link en klik daarna op bevestig. Het toevoegen van een doorstuuradres is nu voltooid. We moeten hem alleen nog activeren binnen Gmail. Dat doen we door terug te gaan naar Gmail en de pagina te verversen. Onder het kopje doorsturen vinden we nu de optie om een kopie van de alle inkomende berichten door te sturen naar het mailadres dat we net hebben toegevoegd. Door deze optie in te schakelen zal dat voortaan gebeuren. Gmail biedt ons hieronder een aantal opties. Zo kunnen we net doen als er niks gebeurt en zou Google stilletjes en kopie van alle berichten doorsturen. Wij merken dan niet in onze berichten dat er iets verandert. We kunnen er ook voor kiezen dat de berichten worden gemarkeerd als gelezen. De berichten worden dan eerst doorgestuurd en worden daarna gemarkeerd als gelezen binnen deze mailbox. We kunnen ook aangeven dat een kopie in het archief wordt geplaatst nadat de mails zijn doorgestuurd naar ons e-mailadres. We kunnen ook voor kiezen dat de mails worden verwijderd nadat het is doorgestuurd. Ik ga voor de eerste optie en klik daarna op wijzigingen opslaan. Het instellen van een globaal doorstuuradres binnen Google is nu voltooid. Ze zullen voortaan allemaal worden doorgestuurd naar, in dit geval, entaravati.outlook.com. Nu is het jouw beurt.